Mijn naam is Farid Barki, ik ben de oprichter van Studio Zeitgeist. Wij vangen, presenteren en geven de tijdgeest de vorm. En ik ben een columnist bij het Financiële Dagblad. Ik weet niet of u nog recent in de Efteling bent geweest, maar ik kan me zo voorstellen dat het leven een beetje ervaart als een Python, als een rollercoaster, dat uw functie als overheidsmanager zo ongelooflijk hard verandert dat u denkt van ja, wat moet ik allemaal gaan doen? Nou, daar wil ik het uitgebreid met u over gaan hebben, want natuurlijk Ervaart u uw balensoverheidsmanager als een rollercoaster? We zien dat technologie ongelooflijk snel verandert. Bijvoorbeeld processorkracht, wat elke 18 maanden verdubbelt. Het, het berekenen van informatie. Hoe we onze energie produceren. Duurzame energieproductie stijgt in landen als Denemarken en Duitsland met 50% per jaar. Misschien in 2030 hadden we meer energie produceren dan we nodig hebben. En wat dacht u van de menselijke uh, lichaam en de kennis die we hebben over het menselijk lichaam. Hè, ons DNA weet, hebben we helemaal uitgeplozen en misschien kunnen we wel voorkomen over tien jaar dat we überhaupt nog ziek worden. Het leven is een rollercoaster en ja, onze functies binnen de overheid veranderen ongelooflijk snel. Want in elke sector zien we de impact van die technologie. Hè, als we nadenken over de maakindustrie, hoe we vroeger ja, steeds verder onze producten brachten om ze daar te kunnen maken. En tegenwoordig gaat het allemaal weer terug en kunnen we via 3D printen onze eigen producten maken. We kunnen het beste onderwijs waarden ook de wereld volgen op dit moment, dankzij Massive Open Online Courses. We zijn allemaal financierder geworden, van goede ideeën, van culturele projecten of misschien wel zelfs verzekeringsachtige producten. We nou, zijn allemaal hotelier geworden. Hè? Als u in de stad als Amsterdam woont waar heel veel toeristen op afkomen, is uw appartement een potentiële hotel geworden als u het aanbiedt op een platform als Airbnb. En natuurlijk zijn we allemaal ook energieproducenten geworden. U heeft een zonnepaneel op uw dak, u zit in windenergie. En daarmee is elk individu eigenlijk een energieproducent geworden. De wereld staat letterlijk op zijn kop, want het individu dat is nu aan zet. Straks in het videocollege ga ik het met u hebben over de wereld, hoe de wereld transparanter wordt. Hoe grenzen vervagen, wat dat betekent voor het midden en nieuwe organiserende principes van die vloeibare samenleving. Ik wil graag even met u terug naar 1951. Het moment dat voor het allereerst er van Nederland naar Tokio gevlogen kon worden. Mag ik aan u vragen, hoe lang duurde die vlucht van Nederland naar Tokio in 1951? Wat denkt u, 20 uur? 30 uur? 40 uur? Uiteindelijk ging het over 60 uur vliegen van Nederland naar Tokio. Via tussenplaatsen als Karachi en Bagdad, waar je een tussenstop moest maken om uiteindelijk wat meer fuel te krijgen. Een ongelooflijk lange reis en zo zag de wereld eruit in 1951 met verbindingen tussen grote steden in de wereld. En zo anno 2016, zo ziet de wereld er nu uit. Ongelooflijk veel plekken in de wereld zijn nu fysiek met elkaar verbonden dankzij al die vliegbewegingen die de afgelopen decennia zijn ontstaan. Maar dat is maar natuurlijk het halve verhaal. Niet alleen fysiek zijn we verbonden, ook virtueel hebben we nu grote netwerken die maken dat mensen individueel met elkaar verbonden zijn. 1,2 miljard mensen om precies te zijn. Het is een prachtige website met 1,2 miljard pixels en als u genoeg tijd heeft dan kunt u 1,2 miljard keer klikken en heeft u 1,2 miljard vrienden. Of partners waar u mee kunt samenwerken of netwerken die u kunt vormen. Een ongelooflijke manier van een verbonden wereld, zeker vergeleken met 65 jaar geleden die lange afstand tussen Nederland en Tokio. Maar diezelfde netwerken geven ons ook een stem. We hebben een stem gekregen in het maatschappelijk debat. En die kunnen ja, politieagenten gebruiken, zoals Wilco in Rotterdam, die Twitter gebruikt om direct contact te maken met zijn burgers in zijn eigen wijk. Maar we zijn ook allemaal expert geworden. We delen al die informatie via al die netwerken en pure experts hebben we niet meer nodig, want wij zijn allemaal met z'n allen die experts geworden. The wisdom of the crowds. En die technologie maakt ook dat we transparant geworden zijn. Weet veel over menselijk lichaam, kunnen we ziektes voorkomen. Maar ja, we zijn ook transparant geworden in de ja, bijna virtuele manier van dat we alles van elkaar weten. De afgelopen maanden ongelooflijk veel informatie over ja, mensen die iets met geld aan het doen zijn en misschien wel op een verkeerde manier. Dat weten we allemaal tegenwoordig. Dus die piramide van ons is niet alleen op zijn kop gezet, ons wereld is ook transparant gemaakt. Wat betekent dat nu als een piramide op zijn kop wordt gezet en ook nog een keer transparant wordt? Ik kan me zo voorstellen dat de ontwikkelingen die net geschetst zijn eigenlijk worden ervaren als een perfect storm. Er komt nu zoveel tegelijkertijd op ons af, ja, het loopt het wel goed af. Kunnen we wel door deze storm varen? Nou, ik ben daar positief over gestemd. Laten we eens kijken wat er eigenlijk fundamenteel aan de hand is. Want wat we zien is dat die twee ontwikkelingen, die decentralisering en die transparantie, eigenlijk voor heel veel warmte in het bestaande systeem zorgt. En ons bestaande systeem heeft die prachtige piramide de afgelopen duizend jaren opgebouwd en we zitten er warmjes bij, dus niks mis mee. Maar er komt nog meer warmte bij, door al die technologie. En die warmte maakt eigenlijk dat die piramide van ons, die op zijn kop gezet is, die transparant gemaakt is, eigenlijk een piramide van ijs blijkt te zijn. En wat gebeurt er met ijs als het nog warmer wordt? Ja, dan smelt ijs. En dat is er precies met onze samenleving aan de hand. Onze structuren, onze grenzen, hoe we tot nu toe ons economisch model hebben opgebouwd, ja dat is aan het veranderen. Dat wordt uiteindelijk vloeibaar. We gaan toe naar een vloeibare samenleving. En de Pols-Britse filosoof Sigmund Bouwman heeft daar prachtig boeken over geschreven begin jaren negentig. Hij had het over de liquid modernity, de, de vloeibare moderniteit. En het zijn twee regels in zijn boek die volgens mij heel herkenbaar zijn anno 2016. Namelijk verandering is het enige zekere wat we gaan krijgen. En uiteindelijk gaan we naar onzekerheid als de enige vorm van zekerheid. Dat zijn twee regels die volgens mij heel herkenbaar zijn voor hoe we nu als overheidsmanagers al die uitdagingen proberen te tackelen. Nou, een van de vragen rond die vloeibare samenleving is volgens mij... Is er nog een midden in een vloeibare samenleving? Want in die piramide heb je een bovenkant en onderkant, dus ja, ook een logisch midden. Maar is er nog een midden in, in een samenleving waarin al die verbindingen ja, met elkaar zomaar aan kunnen gaan? En daar geen hiërarchie, hiërarchie meer zit in die verbindingen. Nou, we zien natuurlijk op allerlei onderzoeken dat dat heel lastig aan het worden is. Als we kijken naar Nederland, het rode stipje en de Europese Unie gemiddelde als het gaat over de middelbare beroepsgroepen. Dan zien we een daling van het aantal plekken op de arbeidsmarkt in de afgelopen 20 jaar. En juist aan de lagere en de hogere kant van de, van de arbeidsmarkt zien we dat het stijgt. Lager niet heel veel uh, vergeleken met hoger, maar wel een stijging van het aantal plaatsen op de arbeidsmarkt. Maar ook in de winkelstraten gaat het er ruig aan toe op dit moment. Hè. Uh, bedrijven met middelmatige kwaliteit die zich ja, in het midden van de markt positioneren, daar zijn eigenlijk nog maar heel weinig van over in die winkelstraten. En onze natiestaat, precies tussen de Europese Unie en het lokale in heeft dat nog een rol als we steeds meer dingen internationaal en Europees moeten organiseren, dankzij mondiale uitdagingen, en ook steeds meer lokaal. Met allemaal literatuur die schrijft over hoe steeds meer de regio en uiteindelijk de stad en de, en de regio in zijn kracht wordt gezet. Er staat dus veel op het spel, want dat midden is natuurlijk heel belangrijk in onze samenleving. Dat hebben we opgebouwd, er zitten heel veel belangen, ook van grote groepen in de samenleving. Hoe gaan we om met dat midden? Ten slotte ga ik met u kijken wat de organiserende principes zijn van die vloeibare samenleving. De uitdaging waar we dus voor staan is dat we onszelf echt moeten gaan heruitvinden. Die samenleving gaat er zo anders uitzien, onze economie, onze politiek, onze maatschappelijke uh, organisaties, dat we echt moeten gaan afvragen wat betekent dat voor die samenleving. Ik wil graag drie organiserende principes met u delen die gaan over die vloeibare samenleving. Want volgens mij moeten we dit gaan loslaten. We gaan van een one-size-fits-all systeem naar een one-size-not-fits-all systeem. We gaan naar een systeem die op heel veel manieren juist ja, zich adaptief aanpast aan mensen, aan individuen... die nu losgeslagen zijn opnieuw netwerken gaan vormen. Want we hebben flexibiliteit nodig. Dat is het andere organiserende principe. We kunnen ons zo makkelijk organiseren nu in die vloeibare samenleving... dat de uitdaging is, zijn we flexibel genoeg in onze voorwaarden, in de manier hoe we ons organiseren... om ook daadwerkelijk die mensen in hun kracht te gaan zetten. En dit is ook een heel mooi principe van die vloeibare samenleving. Het individu staat centraal. Dat we nou de burger noemen, of de consument, of de, pro, of de prosumer... Ja, uiteindelijk gaat het erom dat mensen nu centraal staan in al die systemen die we hebben opgebouwd in de afgelopen honderden jaren. Wat het ook vraagt in onze organisaties en voor u als functie in de overheidsmanager, is dat u af en toe een stap terug kunt zetten. Heeft u genoeg tijd in uw organisatie en voor uzelf om af en toe even weer het overzicht te krijgen of vanuit het overzicht uiteindelijk weer die stap naar voren te gaan zetten? Het gaat zo hard, die ontwikkelingen gaan zo ongelooflijk snel, dat we af en toe even terug moeten kijken om te kijken hoe we uiteindelijk weer vooruit gaan. Want de belofte is prachtig. We gaan naar een verbonden samenleving. Er zijn verbindingen mogelijk die vroeger onmogelijk waren vanwege al die hiërarchische modellen die maakten dat het moeilijk was om te bewegen. Maar de vraag is natuurlijk, kunt u als overheidsmanager, als overheidsorganisatie, een platform zijn om al die verbindingen te gaan organiseren? Of dat vragen we. Juist een ambitieuze overheid die de verbindingen wil leggen tussen mensen en tussen instituties. Dan komen we tot een vloeibare samenleving die gaat dus heel veel welvaart en welzijn opleveren.